Huh. Malewitsch, Wat wil je dat ik erover zeg? Dat is gewoon slecht. Dat trekt echt op niets, hè? Mijn kleindochter uit de kluttenklas, kan dat even goed? Prulwerk, bricolage, pruts. Die lijn, die horizontaal, die verticaal, en dan nog een streep eronder. Goe, de stoof is tegen, hè?